Nou, uh, komende nacht ga ik op vakantie. Ik heb echt super veel zin in. Maar ik moet nog al mijn toiletspullen pakken. Dus het leek me eigenlijk heel erg leuk om dit een beetje samen te doen. En uh, rommel ik een beetje in deze video en laat ik zien wat ik meeneem. En, um, want je kunt natuurlijk niet alles meenemen. Ik heb zoveel make-up, maar... Ja, je hebt ook maar een beperkte hoeveelheid plek natuurlijk in je koffer. Dus, uh, nou, ik ga gewoon lekker mijn uh, tas verder inpakken, mijn toilet vullen, En uh, verder uh, praat ik er gewoon lekker op los. Uh, het is niet echt een leerzame video, het is een meer een gezellige video. Uh, nou, het eerste waar ik over na moet denken is, zeg maar, um, we gaan in de nacht weg. Dus dan moet je s'nachts uit je bed. En... Um, dan wil je ook opmaken. Maar je wilt natuurlijk ook opmaakspullen gewoon in je koffer hebben. Dus ik moet even nadenken van wat ik meeneem vannacht. Uh, even zien. Ik moet in ieder geval. Ik had een heel leuk tasje gekregen bij Douglas van Estee Lauder. Schatje. Hè? En daar zit al een eh, dagcrème in. Heel handig, en uh, Nightwear Pair voor de ogen. Uh, dus dat is ook heel fijn. En een mini mascara. En die mini mascara's ben ik echt gek op. Want het zijn gewoon hele mooie formaatjes. En deze heeft echt een huge borstel, zoals jullie zien. Dit is de Sumptuous Extreme Lash Full... Multiplying Volume Mascara. Een hele mond vol. En uh, echt een super grote borstel. Dus dan kan ik me daarmee in ieder geval opmaken. Vannacht. En er zit ook een dagcremetje in. Dus dat is ook wel fijn. Oh, dat is trouwens de BB Antioxidant Beauty Benefit Cream. Dus dat is een BB crème. Eens even kijken wat voor kleur die heeft. Hmm. Ik ben nooit zo'n fan van BB creams. Oh, deze is ook vrij donker. Misschien dat deze mooi is als ik van vakantie terugkom. Want hij is wel echt super donker voor mijn huid. Hmm. Deze ga ik denk ik niet gebruiken. Dan moet ik even iets anders in mijn tasje stoppen dat ik vannacht kan gebruiken als uh, crème. Ik heb hier ook nog een heel ander... Um... Een soort doosje, heel leuk, van Estee Lauder. En daar zit een foam cleanser purifying mask in. Een dagcreme, dat is de Advanced Multi Protection Antioxidant Creme, Cream. En de Night Repair voor de ogen en de Night Repair in het algemeen. En nog een leuke lipglot. Dus ik ga even kijken of ik die anders niet in mijn um, toilettasje voor vannacht kan doen. En het is sowieso fijn om ook altijd iets van make-up in je handtas te hebben. Gewoon niet te veel, maar een klein beetje. Even kijken. Oh, het is een heel mooi potje. Wacht, ik laat het zien. Kijk, het is heel mooi. Het is net iets groter dan de normale, uh, de normale testers. Ik zal even een. Uh, want zo'n normale tester is meestal. Of zo'n. Uh, gewoon zo'n uh, folietje, weet je. Waar een klein beetje crème in zit. Maar dit is echt een groot, groot pot gewoon. Kijk, want dit is mijn normale dagcrème. Dus dit is best wel huge eigenlijk. Ik kan deze anders wel indoen. Dat is wel fijn. Die cleanser, die kan ik meenemen in mijn grote toiletta's. Wacht, dat is deze. Stop ik die daar alvast in. En dan um, um, die normale night repair is wel leuk. Oh. Zo, en dan doe ik die lipgloss. Oh, die is heel mooi. Met allemaal Pure gloss. Vanille, à welke, welke kleur is dat? Nummer 6 Magnificent Mauve Shimmer. Ik zal hem eens opdoen. Een schattig lipglossje. Hij is mooi. Hij is heel. Uh... Ja, qua kleur is hij heel natuurlijk, Maar hij geeft echt een mooie shimmer af. Leuk. Oké, okay, die gaat er ook in. En dan die. Uh... Night repair voor de ogen zat al in dit etuietje, dus die kan thuis blijven. Koop er geen twee mee. Zo, leuk. Als deze producten van dit uh, setje me goed bevallen, ga ik ze misschien ook wel verloten. Koop ik een nieuwe en dan verloot ik hem. Leuk. Oké, okay. dus we hebben nu een, um, een crème voor vannacht, um, lipgloss, een beetje mascara, um, lenspullen moeten hier ook in. Ook niet onbelangrijk. Uh, ga ik nu even pakken. Zo, even zien. Mijn lenzen. Gaan er ook in. En ik neem trouwens ook um, extra setjes met lenzen mee op vakantie. Want ik weet maar nooit als er eentje zoek raakt of zo, En je moet in één keer je bril op in het zwembad. Is ook niet echt fijn. <laughs> en ik zie echt heel slecht. En lensvloeistof. Die gaan in mijn grote make-up etui. Oké. Okay. Um, even zien. Um, even goed nadenken. Oh ja, um, oogmake up remover ook wel fijn. Dan heb ik zo'n uh, super kleine van Lancome. En die is heel fijn, want die is ook voor waterproof mascara. Dus ik denk dat ik die gewoon mee op vakantie neem. Ik heb eigenlijk ook niet heel veel meer nodig, eerlijk gezegd. Dus dan gaat deze ook mee. Even zien. Ehm... Um, mijn normale dagcreme. Zal ik die mee moeten nemen? Het is wel een grote pot dit. Ik denk niet eens dat het heel erg nodig is. Oh. Hij is ook helemaal gevuld. Ik neem gewoon deze alleen mee. Het scheelt weer ruimte. Laat ik mijn gewone dagcreme thuis. Oké, okay, wat heb ik vannacht nog meer nodig? Eyeliner. Heel belangrijk. Um, een klein beetje concealer. Van Catrice. Die vind ik zo fijn. Zo ideal. Um, klein beetje contour poeder Voor vannacht oh, Anders zie je er zo bleek uit Gaat ook in de E 2 Oh hij wordt wel vol nu Ik weet niet of dit wel de bedoeling is <laughs> Ik heb die contouring poeder van W7 trouwens En die is zo fijn En die is echt 2,50 euro of zo Super goedkoop heel erg fijn um, Wat heb ik nog meer? Oh ja een klein oogschaduw setje voor vannacht. Ik weet niet of ik overdrijf, maar ik vind het gewoon fijn om lekker opgemaakt weg te gaan op vakantie. Neem ik deze mee van Catrice Absolute Rose. Want het is niet zo'n groot setje, maar wel heel mooi. Um, die doe ik wel in een grote toilettas. Het gaat hier toch niet allemaal in passen. Um, zo. Ja, dus make-up verzorging heb ik nu. Oh ja, watjes, heel belangrijk. Ik heb hier een hele rol, maar het is natuurlijk zonde om die hele rol mee te nemen. Dus ik denk dat ik gewoon um, wat in een plastic zakje doe. Kijk, ik gebruik er vier per dag. Dus ik ben daar iets van, hoeveel dagen? Misschien moet ik toch maar die hele rol meenemen. 4 x 8, 32. Ah, Oké, okay, nou boeien. Neem wel die hele rol mee. Die gaat denk ik in de koffer. Dan doe ik er een paar. Ik doe er een paar gewoon in mijn etvietje. Deze rol gaat er ook mee. Dat scheelt al. Even zien. Dus dan heb ik eigenlijk alles voor de huiszorging. Ik kan make-up eraf halen. Ik heb watjes. Ik heb make-up voor vannacht. Oké. Okay, nu. Mm, even zien. Waterproof mascara voor in het zwembad. Dan heb ik deze. Die is super fijn. Stays no matter what. Van Essence. Die is echt super fijn. Die krijg je er echt bijna niet af. Bijna niet. Oké. Okay. Um, koolpotloodje. Mini koolpotloodje. Even altijd goed checken of die geslepen is. Ja of nee. Zorgel dat als je daar zit met een ongeslepen potlood. Tenzij je het punt meeneemt. Maar ja. Ook weer extra plek voor nodig. Zo. Oké. Okay. Koolpotlood ook erin. Um, even zien. Ik heb nog meer nodig. Blush! Maar dan echt blush met glitters. Gaat er ook in. Um, foundation. Niet dat ik het heel veel nodig zou nodig hebben of ga gebruiken. Maar het is toch wel fijn om mee te nemen. Um, verder nog oogschaduw. Ik denk dat ik dit, dit palet ook meeneem van W7. Want die is zo fijn. Er zitten zoveel kleuren in en ik je zoveel kanten mee op denk ik de beste optie. Kun je smokey eyes meedoen. Je kunt van alles mee doen. Ik vind die kleuren echt heel erg mooi. Deze kun je trouwens ook kopen bij de Opisop voordeel shop. Heel mooi. Oké. Okay. Zo, so, um, extra lipgloss en lipstift. Je moet altijd rode lipstift bij hebben als je op vakantie gaat. Deze van L'Oreal is echt super fijn. Neem ik die mee. En dan neem ik nog die, een beetje die lipshimmers mee. Die gaat trouwens in mijn hand als deze. Want die is zo fijn. Zo lekker verzorgend, eerlijk. Ik neem alle tweede kleuren mee. Mooi. Zo. Oh ja. En een pincet. Ook heel belangrijk. Want je weet maar nooit of je haar hebt die je eruit moet trekken. Ook een schaartje. Is een makkelijk. Nagelknip schaartje. Of voor andere dingetjes. om pleisters te knippen. Wat dan ook. Gaat ook mee. Zakdoekjes. Een extra pakje. Ook belangrijk. Um, verder heb je niet heel veel make-up nodig. Want ja, het gaat er toch allemaal in de zee of in het zwembad af. Dus het is best wel zonde. Oh ja, haarproducten. En dan wil ik iets laten zien. Ik neem deze mee, Silk van Godwell. Oh, focus. <laughs> ik neem deze mee, Silk van Godwell. Maakt haar heerlijk zacht. En deze van Bifast. Elixir de Beauté Pour Vaux Cheveux. Oh, het wordt meteen Frans. En um, dit is zeg maar bescherming voor de of voor de steltang En was echt super goedkoop. 2,50 euro is het dergelijks. Heel erg cheap, dus die gaan ook mee. Pas inmiddels niet mee, want dit zelfs maakt niet uit. En remover, heel belangrijk. Daarom moet ik ook meer watjes meenemen. Oké, okay. uh, krultang, want um, ja, ik kan natuurlijk ook de steltang meenemen. Ik weet het niet zo goed. Met de kun je ook krullen maken. Maar ja, ga ik echt stel haar dragen deze vakantie. Ik denk dat ik mijn kriltang meeneem. Oké. krultang mee. Haarbescherming. En dan nu de borstel en zo wow. Borstel kiezen. Um. Neem deze borstel mee. Gaat echt door alle klitten heen. Zo gemakkelijk. Ideaal. Ehm. Um. Oh ja, dit heb ik nog eventjes snel gekocht. Desinfectiespul, moet in de handtas. Voor als je plakkerige handen hebt. Of iets anders. Um, zonnebrand heb ik allemaal ingepakt. Um, Haarlak. Ik heb alleen zo'n hele, zo'n echt een enorme busthaarlak. Lekker onhandig. De um, ik denk, ik moet nog een scheermesje inpakken. Shampoo en doel heb ik allemaal al. Um, volgens mij heb ik alles. Ik kan niet zo goed bedenken wat ik nog meer nodig heb. Misschien kom ik er later nog op. Nou goed, ik ben een heel stuk verder gedurende deze video gekomen. Dus ik ga het allemaal netjes in mijn koffer doen. En um, ja, dus dit is gewoon eigenlijk een beetje een fun video. Ik hoop dat je het leuk vond om een beetje mee te kijken wat ik allemaal zo in mijn tas stop. En het was een beetje bla bla tussendoor. Maar uh, ik, denk dat dat, uh, ik denk dat dat eigenlijk wel leuk is voor een keertje. Gewoon een beetje een uh, ja, minder informatieve video. In ieder geval bedankt voor het kijken. En eh, ik ga straks lekker op vakantie. Ik hoop eh, dat jullie misschien ook nog lekker op vakantie gaan deze zomer. Want het weer in Nederland is niet echt heerlijk. Dus eh, als je dat doet, wens ik je ook een hele fijne vakantie afwas. En we spreken elkaar weer over ongeveer anderhalve week. <laughs> Doeg!